Daar zijn we weer. Welkom in de deelsessie Toekomstbestendig waterbeheer. Uh, Leo Apon en Charlotte van Erp Taalman, Kip die gaan jullie hier straks in de studio meer over vertellen. Alle ins en outs over dit onderwerp. Um, we wachten nog even op uh, Bart Mol, die vanuit huis uh, er is. Maar we hebben nog geen contact net met hem, maar dat wachten we gewoon uh, even af. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Zoals ik net eigenlijk al vertelde, vinden we uw input heel erg belangrijk. Dus gebruik vooral de chatfunctie, schrijf daar al uw vragen in, dingen die u belangrijk vindt, dingen die aan de orde moeten komen. Zet ze daar vooral in. En uh, we proberen ze hier de uitzending in te krijgen, misschien met u erbij. Dus dat zullen we eventjes aan u vragen, om uh, dan eventjes camera aan te zetten en uh, een microfoon aan, zodat we u kunnen horen en zien. En dan kan u zelf uw vraag uh, hier stellen aan de mensen in uh, de studio. Um, nou. Ik wil het woord geven aan Leo Appel. Ja, dankjewel. Uh, wij nemen u mee uh, in klimaat, duurzaamheid en uh, biodiversiteit. Uh, alleen samen kunnen we dat doen. En uh, daarom gaan we niet alleen zenden vandaag, maar uh, willen we ook het een en ander bij u ophalen. En willen contacten leggen om samen die problemen aan te pakken. En over wat voor problemen hebben we het dan? En dan gaat hij weer de verkeerde kant op. Ja. Nu gaat het wel goed. Uh, ja, de belangrijkste uitdaging waar u en, en wij voor staan is natuurlijk de klimaatverandering. Zeespiegelreizing, zeer actueel in dit gebied, want wij zitten onder de zeespiegel. Uh, maar we hebben ook te maken met uh, bijvoorbeeld de vernietiging van natuur, biodiversiteit en uh, nou, onze, de, de crisis waar we nu in zitten uh, is er zo eentje. Uh, Pandemieën zullen waarschijnlijk meer voor gaan komen als we uh, onze houding ten opzichte van natuur niet gaan veranderen. Uh, dat is, uh, die problemen, die uitdagingen, dat is geen fan van mijn bedshow. Dat ondervinden we uh, in ons werk als waterschap en u zult dat ook inmiddels zien en ondervinden. Uh, bijvoorbeeld uh, periodes met uh, veel hoogwater, ondergelopen straten en tunnels zoals hier, maar ook uh, oogsten die uh, mislukken. Uh, tegelijkertijd natuurlijk periodes met droogte, uh, nou afgelopen drie jaren waren daar een goed voorbeeld van. Uh, waterkwaliteit die onder druk staat, we hebben steeds meer uh, blauwalgenpromatiek. ja, dan wil je net zwemmen en dan komen daar die blauwalgen en natuurlijk uh, allerlei ziektes en plagen en exoten die uh, ons het leven zuur maken. Dus uh, we hebben er nu al mee te maken. Uh, we hebben overal drie, drie hoogover uh, doelstellingen geformuleerd. Uh, die eerste die gaat over uh, onze milieu-impact. Uh, die broeikasemissies moeten gewoon naar nul. Het is niet anders. Uh, ten tweede, dat klimaat dat verandert. Dus we zullen ons aan moeten gaan passen. Daarin gaan we u meenemen. En we moeten iets met vergroening en biodiversiteit. Nou, deze thema's zullen we nader aan u toelichten. Oké. Okay. En dat is Charlotte, hè? Charlotte, jij gaat ons wat meer vertellen. Ja. Um, om de uitstoot... Ik, ik zie de prestaties verdwenen, maar ik ga gewoon uh, vertellen. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, uh, zetten we in op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Uh, we kiezen daarvoor voor een regionale aanpak. En onze inzet in de regionale energiestrategie is uh, het volgende. Uh, uiterlijk, in 2030 wil het waterschap uh, energieneutraal zijn. Er zit een mooie foto van een aantal zonnepanelen op een reservetrein van onze zuiveringen waar de eerste nu van gerealiseerd zijn. Uh, we onderzoeken waar onze gronden en assets kunnen bijdragen aan de duurzame energieopwekking. Mits we goed en veilig waterbeheer kunnen waarborgen. <tus> en we kijken ook naar de duurzame inzet van ons eigen biogas. We staan open voor participatie en samenwerking voor die duurzame energieopwekking met derden. Denk aan zonne-energie en windenergie. Maar dat wil niet zeggen dat alles overal ook kan. We staan voor goed waterbeheer en we houden onze waterdoelen ook hoog. Even kijken of die... Ja, dit is de volgende. Um, daarbij komt dat we onze klimaatdoelen alleen kunnen realiseren... als we naast de energietransitie ook inzetten op een circulaire economie. Uit een analyse die we hebben laten uitvoeren... Uh, blijkt dat de grootste circulaire kansen bij ons liggen bij het programma waterveiligheid en wegen. En dat komt omdat daar uh, de meeste grondstoffen worden gebruikt met de grootste milieu-impact. Omdat de circulaire economie voor ons verder gaat dan alleen het recyclen van grondstoffen... of terugwinnen van grondstoffen, uh, zetten we ook in de nog uitwerkstrategie flink in op circulair ontwerp... circulair beheer en onderhoud en circulair inkopen. Ondanks dat circulaire economie nog een relatief nieuw beleidstrein is, wordt er in het land, maar ook door ons, al volop gepioneerd. Ook de komende jaren willen we samen met u verder pionieren, kennis ontwikkelen en uh, samenwerken om de circulaire economie in deze regio tot een succes te maken. Oké. Okay. Dankjewel, Charlotte. Een mooie ambitie heb jij uh, genoemd. Uh, nou, we hebben nog iemand die wat gaat vertellen en die doet dat vanuit huis en dat is uh, Bart Mol. Die gaat over de ruimtelijke klimaatadaptatie. Dus uh, Bart, kom er maar in. Dan uh, wil ik het woord aan jou geven. Ja, daar ben je. je. Mag het woord? Ben je daar? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Doet het? Ja, hij doet het. Je bent er. Ja. Okay. Ja, nou, je loopt vast. Je beeld loopt vast, want uh, ik uh, Ik wil uh, eerst het in. Ja, we horen je wel. Dus je kan in elk geval gaan beginnen. We ja, luisteren ik naar je. Het is al wat ja. technische problemen. Hier. Ik wil alleen even teruggaan uh, in de tijd. In 2018 is het Delta-programma ruimteadaptatie hier vastgesteld. Oh. Um, nou ja, het doel van het uh, DELTA-programma is. Uh, Gevolgbeperking voor wateroverlast, overstromingen, eh, droogte en hitte. Wij eh, als waterschap hebben we als, in 2019 hebben wij eh, de routekaart eh, ruimte adaptatie vastgesteld. Eh, in die routekaart eh, hebben we eigenlijk eh, drie speerpunten benoemd. Dat is eh, voldoen aan, eh, aan de ambities, de dus zeven ambities van het JALT-programma. Daarnaast eh, vooraan in planprocessen eh, aanwezig zijn om eh, klimaatadaptatie te borgen. En daarnaast eh, als derde eh, samenwerken met andere overheidsinstanties eh, en belanghebbenden. Nou, wat we nou in het waterbeheersprogramma eh, willen verankeren de komende tijd eh, is het verder uitwerken van die routekaart. Eh, alleen dan natuurlijk voor een korte periode. Nou, wat zijn we dan voor plan? Wij zijn van plan om. Eh, de verder te borgen binnen de organisatie. Nou, dus. het klimaatactief handelen. moet in het DNA zitten. van, van al onze van al mijn collega's. Eh, we willen het verder borgen. van, eh, van klimaatactief bouwen. Dus. Eh, klimaatactief bouwen ook. Eh, bogen binnen de organisatie. het beleid opnemen. En daarnaast willen wij. Eh, ook naar technische mogelijkheden, bijvoorbeeld naar het lang, langer vasthouden van water tegen, om droogte tegen te gaan. Dat zijn, uh, dat zijn een van de speerpunten. Uh, wat belangrijk is in, uh, in uh, dit onderwerp is samenwerken met andere partijen, zodat we klimaatadaptatie kunnen borgen uh, binnen, binnen die planprocessen. Dus dat we maatregelen treffen op tijd. Want we treffen maatregelen meestal voor een lange periode, dus als we dat goed borgen met z'n allen, dan zijn we klaar voor de toekomst. En daarnaast zijn we van plan in de komende periode ook een soort netwerk, verdere netwerk op te bouwen met andere partijen die ook uh, dezelfde belang hebben. Dus vooral samenwerken en samen verder komen in, uh, om uh, ons uh, waterschap, ons, ons uh, werkgebied uh, klimaatadaptief te maken. Ja. Nou, dat is een hele mooie plan. Daar wil ik het wel even bij laten. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk verstaanbaar ben. Ja, het was af en toe een beetje goed luisteren. Maar volgens mij hebben we het allemaal wel kunnen verstaan, denk ik. Ja. Um, maar een mooi verhaal ook. We hoorden veel samen en samenwerken. Nou, dan zit je hier natuurlijk op de juiste plek met de juiste mensen die hier naar kijken. Dus ik denk dat die wel het een en ander zullen uh, verwachten. Ik heb ook een vraag uh, in de chat uh, uh, voorbij zien komen: van Gerard Litjes. Nou, die hebben we net voor me ook gezien van het Wereld Natuurfonds. Ze willen ook graag in beeld uh, komen. Even kijken. Ja, daar is Gerard. Gerard, je kunt ja. je vraag stellen. Ja, nou, ik heb twee vragen eigenlijk die heel veel te maken hebben met dit onderwerp. En de eerste is uh, dat uh, wat wij noemen nature-based solutions, uh, klimaatbuffers, uh, eigenlijk oplossingen zijn waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Uh, maar ik maak ook mee in de dagelijkse praktijk dat, dat mensen van het waterschap zeggen, ja, we hebben hier eigenlijk in een gebied geen opgave. Zowel de opgave juist, uh, zowel voor hittestress, als waterkwaliteit, als vismigratie, als uh, natuur, um, een geweldige oplossing zou kunnen zijn. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat dan? Oké, okay, we gaan die vraag eventjes hier stellen. Wie van jullie twee wil reactie geven? Okay. Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat uh, klimaatbuffers, uh, dat dat een prima oplossing uh, kan zijn, daar waar we inderdaad uh, opgaves hebben. Bijvoorbeeld de wateroverschot, droogte, en dergelijke. Het is een manier om meer mee te gaan werken met de natuur. In plaats van er tegen te vechten. We zullen toch veel meer onze taken moeten gaan vergroenen met elkaar. En... Klimaatbuffer is een mogelijkheid uh, daarin. Ja. Dus uh, daar willen we zeker in meedenken. Oké, okay, ja. goed. dankjewel, Leo. Volgens mij was er nog een vraag van Gerard. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Volgens mij had je twee vragen. Ben je daar weer? Ja, daar ben je weer. Had je nog een vraag? Ik heb nog een uh, vraag. Ja, dan nou ja. ben ik te horen. Ja. Um, recentelijk is in, het, uh, in, de, in de media het idee van uh, uh, zeg maar onderzoekers in de zuidwestelijke delta aan de orde gesteld over de zogeheten dubbele dijken. He, dus een, een, een waterveiligheidsstrategie die gecombineerd is met ruimteontwikkeling en... Uh, scherlend dierenkweek en sedimentatie, het voorland ontwikkelen. Ook eigenlijk in wezen een klimaatbuffer, maar dan in combinatie met een... Uh, een slimme dijkversterking. Hoe kijkt het waterschap daar tegenaan? Oké, okay, dat is een mooie vraag. Ja, ja dat is één uh, van de manieren om uh, de waterveiligheid uh, te garanderen. Uh, het mooie van, van deze oplossing is natuurlijk dat die integraal is. En dat het mes aan meerdere kanten kan snijden. Dus uh, ja, we gaan deze oplossing ook zeker uh, bekijken daar waar dat nuttig en noodzakelijk is. Uh, er moet natuurlijk wel voldoende slip aanwezig zijn in uh, het water. Anders gaat deze oplossing natuurlijk niet werken. Dus uh, hij zal niet overal uh, uh, zal het een, een goede oplossing zijn. En Het is ook niet eentje die wij zomaar als waterschap zelf uit de kast kunnen halen. Ook daarvoor is weer een stuk samenwerking uh, noodzakelijk. Oké, okay. nou mooi. mooi dat jullie het uh, zo uh, meenemen. Er is nog een vraag in de... Uh, dankjewel Gerard trouwens voor je vraag... Uh, Ed van Wijk, die heeft ook een vraag en wil ook wel in de uitzending komen om zijn vraag te stellen. Ik ga eens even kijken of hij er komt. Hij komt eraan. Ik weet niet precies helemaal waar hij vandaan moet komen. Maar daar is hij. Dag Ed, stel je vraag maar. Even een geluid wordt aangezet. Even kijken. Nee, we horen nog niks. Allemaal techniek is dit zo het. Dit hoort er ook altijd bij. Dat, uh, daar houden we altijd rekening mee. Maar ik hoor geluid volgens mij. En ja, ben je daar? nu wel. Ja, fijn. Okay. Welkom in de uitzending. Uh, en stel je dankjewel. vraag. Mijn vraag was iets minder verstrekkend dan de vorige. Maar er uh, werd gesproken over een energieneutrale zuivering. Uh, uh, ja, en dan vooral in 2030 zou dat uh, voor elkaar moeten zijn. Uh, hoe, hoe groot is die bijdrage die je dan levert in, in termen van... Uh, bij energieopwekking, terajoules uh, uh, en of CO2 uh, uh, reductie. Dat was het. Ja, Kort even of... kijk, volgens mij uh, zou Hans, klopt dat? Hans Jouvoer, je zou daar misschien reactie op kunnen geven. Ja. Ja, dat gaat eventjes in de chat, want dat is een goede vraag, Ed. Dankjewel voor je vraag trouwens. Uh, we hebben iemand, iemand nog op, op afstand aanwezig, dat is uh, Hans Joufoer. En die zou misschien ook reactie uh, kunnen geven daarop. Ja, ik kan het zelf niet zien in de chat, maar ik hoor dat hij uh, daarin gezet is. Dus het antwoord uh, staat daarin uh, genoemd. Ik ben ook eigenlijk wel, eigenlijk wel nieuwsgierig wat er gezegd is. Maar goed, uh, iedereen, u kan het in elk geval allemaal, uh, allemaal zien. Ja. Um, nou, volgens mij nu geen vragen meer. Um, maar ja, ik kan me ook voorstellen, jullie zijn heel erg bezig met, met deze inhoud. En, uh, ik had nog een klein stukje presentatie. Ja, oh, nou, dus. dat, <laughs> dan gaan we dat moment meteen gebruiken Daarom. om jou het vervolg van je presentatie eventjes uh, te laten zien. Dus dat, uh, dan moet je even alles klaarzetten en uh, dan kan je gaan uh, beginnen. Ja, uh, vergroening en biodiversiteit hadden we, het was wel even aangetipt, maar ik wil er toch nog even iets meer op ingaan. Uh, vergroenen en meer mee gaan bewegen met de natuur. Dat is uh, een, een uitdaging. Uh, wat we moeten gaan doen is waterkringlopen weer zien te herstellen. En de sponswerking van bodems, zowel in stedelijk als landelijk gebied, uh, weer gaan herstellen. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Uh, daarnaast zijn we als waterschap zijn we natuurlijk eigenaar en beheerder van uh, nou, deze wegberm bijvoorbeeld. Maar ook van uh, duizenden kilometers dijk, uh, watergang, waterbergingsgebied. We hebben terreinen. Uh, en die vormen een, een groen netwerk uh, samen met uh, de bezittingen van, van andere partijen als gemeenten, maar ook uh, agrariërs. Dat vormt tezamen een groen-blauw netwerk. En een van de ambities zal zijn uit het waterweerprogramma om dat groene netwerk met elkaar te gaan versterken. Uh, daarvoor uh, moeten, moeten we stappen zetten met elkaar. En uh, als waterschap hebben we nu een eerste stap uh, gezet. En dan klik ik hem even door. Uh, van het najaar hebben we een groenvisie gemaakt, buitengewoon groen. En dit is een, een tussenstap naar een nieuw groen beleidsplan. Dat groen beleidsplan, of een nieuw, het eerste groene beleidsplan van dit waterschap, dat er staan. Uh, dat zal dit jaar uh, uh, vastgesteld worden in uh, onze verenigde vergadering. Uh, deze groenvisie is naar een groot aantal partijen gestuurd: uh, gemeenten, uh, uh, recreanten. Uh, Natuurorganisaties, landbouworganisaties, enzovoort, enzovoort. Uh, mocht u deze visie ook willen hebben en niet hebben, uh, geef het even door in de chat. Dan sturen wij deze nog toe. De uitwerking daarvan uh, en zeker de, de hogere doelen gaan landen in ons uh, nieuwe waterbeerprogramma. Dus dat wil ik nog even ja, toevoegen. Mooi, mooi. En hoe is dat eigenlijk? Daar ben ik toch niet nieuwsgierig naar. Hè? Want jullie zijn heel erg voorstander van dingen nu samen te doen, zoals dit vanmiddag. Is het ook op deze manier tot stand gekomen, deze groene visie? Uh, ja, nou, we zijn nadrukkelijk met allerlei omgevingspartijen nu uh, in gesprek. Uh, we hebben natuurlijk die, die groenvisie toegestuurd naar uh, een groot aantal partijen. We hebben heel veel reacties uh, uh, daarop gehad. We zijn we ontzettend blij mee. Uh, we zijn ook bezig om uh, uh, met veel partijen nu overleg te gaan voeren... en te kijken van, hé, hey, waar raken onze belangen elkaar? Hoe kunnen we samenwerken? En dat willen we de komende jaren uit uh, gaan bouwen. Zo ja. willen we bijvoorbeeld... Uh, ...samen met de omgevingspartijen uh, landschapsplannen op gaan stellen... ...waarin we de uh, zowel landschappelijke kwaliteiten in het gebied als de biodiversiteit uh, verder gaan vastleggen... ...zodat we een soort ruimtelijk kader hebben met elkaar, met samen met die gemeente en die omgevingspartijen... ...zodat we weten hoe het landschap er de komende jaren uit moet gaan zien. Ja. Dus, ja. Oh, dat zijn mooie, mooie plannen, ja. Charlotte, ik wil even ook naar jou, je hebt natuurlijk een mooie, een mooie inleiding gegeven. Zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt van, ja, dit zou ik ook echt heel graag nog willen weten. Of van al hè, van de samenwerkingspartijen, dingen waar je, nou ja, waar jij echt het plan nog beter voor mee zou kunnen maken. Ja, ik heb natuurlijk al even gezegd dat uh, circulaire economie een vrij nieuw beleidstrein is. Um, en dat eigenlijk alle partijen daar um, waar we mee samenwerken ook wel mee stoeien. Um, iedereen zit in diezelfde onderzoeksfase. Wat, wat is het eigenlijk precies? Er gaan meer dan 100 uh, definities uh, rond op internet over Ja, daar begint circulaire het natuurlijk al mee. Van waar hebben we het precies over? Waar hebben we het over, ja, precies. Ja. En die, ambities, uh, of die definities zijn soms heel smal, soms ja. wat breder. Dus dat zal een gezamenlijke zoektocht zijn um, en ook um, uh, die eerste stappen zetten. Uh, het zal echt nog heel erg, wat ik ook net zei, heel erg pionieren, experimenteren en gezamenlijke kennisopbouw zijn. Ja. Uh, maar ik denk ook zeker met mede-overheden dat we ook een gezamenlijke inkoopkracht hebben. Om oh, ja. circulaire economie door uh, duurzaam opdrachtgeverschap uh, echt van de grond te krijgen. Dus ik denk zeker mede-overheden, dus uh, provincie, gemeente... Ja. Uh, die net zo stoeien met het thema, dat, dat we daar elkaar kunnen vinden. Ja, de krachten bundelen. De krachten bundelen. Ja. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere uh, mede-overheden... of andere partijen ja. dit, dit thema oppakken. Ja, ja. precies. Ja. Nou, misschien ook een uitnodiging om dat in de chat ook te zetten. Ja, dus even vertellen wat is uw ervaring, wat is uw idee erover. En uh, laat het aan ons weten, want uh, nou, dat zijn mooie dingen... om het plan te verrijken natuurlijk. Dus, uh, um, een vraag voor uh, Leo um, van Etla Weber... Uh, en de vraag is of de partijen die hebben ingesproken op de groenvisie... waar jij het net over had, ook kunnen inspreken op het groenbeheerplan. Uh, Dat is weer wat anders, hè? Je hebt dus een groenvisie en een groenbeheerplan. Er komt een uh, groenbeleidsplan. Ja? Uh, daar, zit, daar is geen uh, nieuwe participatieronde in, in opgenomen op zich. Uh, het is wel zo, we zullen natuurlijk die partijen allemaal nog uh, het concept wel toesturen. Uh, uiteraard. En uh, er zijn allerlei wegen natuurlijk om... Uh, alsnog uh, daar wat van te vinden natuurlijk. Maar feitelijk uh, hebben we de, de, de echte participatieronde. Kijk, je wil ook als partij, omgevingspartij, wil je vroeg in het proces uh, ge ja, gekend zeker. worden. En ja. dat hebben we op deze manier gedaan. Ja. Uh, we zullen zeer zeker ook, als dat Groenbeleidsplan er ligt, dan begint het natuurlijk eigenlijk pas. En dan begint natuurlijk pas echt de samenwerking met uh, de verschillende partijen. Uh, en ja, alleen kunnen we dit niet. Uh, het landschap is van ons allemaal. Dus uh, dat wordt echt een, een uitdaging om dat met elkaar ja. te gaan doen. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik hoop dat er een goed antwoord is voor Ed. Anders horen we het vanzelf. Um, de andere Ed van Wijk had al eerder dus de vraag gesteld. Ik ga hem eventjes herhalen, want hij staat in de chat. Is de energie-neutrale zuivering in 2030 in cijfers te vangen? En wat is de bijdrage in energieopwekking en of CO2-reductie? En uh, er is een antwoord gegeven in de chat en die ga ik ook nog eventjes hier uh, zeggen, zodat we het in elk geval met z'n allen kunnen, kunnen delen. In, uh, dus een antwoord vanuit het waterschap is, in 2019 wekte het waterschap 52% van de energie op die zij nodig had voor het waterbeheer. Dus dat even als reactie op de vraag van Ed van Wijk. Ed, dankjewel ook voor, uh, voor de vraag. En Ed Lafebe natuurlijk ook voor de vraag aan, uh, aan Leo. Uh, er zijn op dit moment geen vragen, dus maar... He, zeg het vooral, dingen die u in opkomen. Het hoeft niet een vraag te zijn, het kan ook een opmerking zijn. Zet het er maar gewoon in en uh, dan uh, wordt, het allemaal, uh, wordt het allemaal meegenomen. Ja, zijn er nog dingen die u willen toevoegen? Dingen die u belangrijk vinden? Nog even de nadruk willen geven misschien? Even die ja, denken. alleen samen kunnen we het doen. Dus, ja, uh, ja, precies. Het uh, is ja. belangrijk om, uh, om uh, gezamenlijk uh, uh, deze uitdagingen waar we voor staan uh, aan te gaan pakken. Ja. En, uh, ja, in die zin. We een moeten oproepen in echt, elk geval echt, ja. om, uh, om vooral mee te gaan doen. Ja. ja, nou dat is volgens mij een hele mooie. Er komt een vraag binnen die, uh, van Diederik Duisser, die ook graag de uitzending in wil. Nou dat vinden we leuk, dat we eventjes, eventjes kijken of we uh, verbinding kunnen krijgen met uh, Diederik. Diederik Duisser. En dan uh, kan hij zijn vraag even live stellen aan, uh, aan Charlotte of aan uh, ja, hij is er. Fijn. Diederik, daar ben je. Je bent in beeld. Gaan we eens even kijken of we je ook kunnen horen. Ja, kan je even wat zeggen? Even kijken of we je kunnen horen. Ben je daar? Nee, we horen nog niks. Hè? Wel een mondbeweging, maar nog geen geluid. Volgens ja. mij nu wel. Je bent er. Diederik, welkom yes. in de uitzending. Uh, waar ik nieuwsgierig naar ben... Uh is welke plek de kwaliteit van het stedelijk water gaat krijgen in het uh, waterbeheerplan. Ik weet dat in het RAO Rijn-West het water daar veel aandacht voor is, uh, dus vandaar deze vraag. Ja, Daar kan ik wel een antwoord uh, op dichten. Uh, stedelijk water uh, gaat weer een belangrijke uh, plek krijgen. Uh, in het verleden hebben we met elkaar, met, met gemeentes al uh, de nodige plannen gemaakt. Uh, dat is een tijd wat uh, nou, in het slop geraakt, ik uh, kan niet anders zeggen. We gaan dat weer uh, oppakken. Het is belangrijk, juist in de woonomgeving van mensen, uh, maar ook uh, als het gaat om bijvoorbeeld hittestress, als het gaat om uh, wateroverlast, uh, als het gaat om algepromatiek. juist in de stedelijke omgeving uh, zien we daar de effecten van. Uh, dus juist in stedelijke gebieden uh, worden we daar het eerst mee geconfronteerd. En uh, ja, daar wonen ook de meeste mensen die daar ook uh, het meeste last van hebben. Dus stedelijk water zal uh, een belangrijk speerpunt gaan worden in ons uh, nieuwe waterbeerprogramma. Oké, okay, is dat een goed antwoord uh, op je vraag, Diederik? Of heb je nog meer? Wil je nog meer weten misschien? Nee, een helder antwoord. Oké, okay, nou goed. Dankjewel voor je bijdrage. Heel goed. Uh, er is nog een vraag uh, gesteld, maar we denken dat die misschien uh, naar ronde 2 beter uh, uh, geplaatst kan worden. En dat is, ik zal hem toch wel eventjes noemen. Uh, kunnen we iets verzinnen om meer robuust te worden rond de zoetwaterinname? En uh, nou, dat is ook een mooie vraag, maar die gaan we eventjes doorspelen. Dus die houden we nog eventjes in ons, uh, in ons zak zitten. Dus die komt uh, later weer, uh, weer naar voren. Uh, nou, volgens mij zijn er op dit moment geen vragen meer in de chat. Nee, dus, uh... nee, volgens mij is het allemaal wel duidelijk. Ja, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat u denkt van, dat het nu allemaal goed is... maar dan straks uh, na deze uitzending of morgen en u bent weer lekker aan het werk... en denk ik van, oh ja, dat is waar. Ik, uh, dit, dit is dus eigenlijk ook nogal eens belangrijk om mee te geven. Dan zijn we daar nog altijd nieuwsgierig naar. Want het is, aan het plan wordt nog volop uh, geschreven. Dus uh, aan het einde van de uitzending uh, zullen we even een e-mailadres uh, geven... waar u dat naartoe kan e-mailen. Of we zullen het ook even in de chat zitten... Maar er komt nog een vraag binnen, zie ik, en dat, die... dat is een vraag van Ed van Wijk. Uh, hij komt eraan. Ik zit ook te Ja, Ed is ook in de uitzending, zie ik. Ed, even kijken of we jou kunnen horen. Ben je daar? Qua geluid ook? Kan je even wat... Nee, ik zie je mond bewegen, maar ik hoor niks. Er wordt nu eventjes aan het geluid gewerkt, dat we je ook horen. Ja, oh, je kan jezelf even... Ja, ja. daar ben je. Oké, okay. ja, um, we hebben wel eens vaker gevraagd, um, ja, meten is weten, uh, zo gaat het gezegd, hè? en dat geldt natuurlijk zeker voor waterkwaliteit. We hebben op uh, Goeree Overflakkee um, um, behoorlijk wat uh, meetpunten, uh, maar niet al die meetdata is openbaar. En dat is, uh, ja, dat is toch jammer voor een, voor een overzicht van waar de knelpunten zitten. Wat er gewerkt aan een meer openbaar uh, beleid in deze... En uh, komt er ook een uitbreiding van het meetnetwerk naar de kleinere waterlichamen? Ed, vertel. Ja, die is voor mij. Jij, is vraag. Ja, vraag. Ja. Um, nee, ja, bij mijn weten zijn de meeste data wel uh, openbaar en beschikbaar. Dus ik, uh, ik denk dat we even contact met elkaar moeten hebben. Hoe, dat, uh, hoe we dat dan. Uh, want het meeste kan via internet gewoon uh, gedownload worden. Uh, mocht je data missen, nou, laat het ons dan even weten. Bepaalde, dat kan. Uh, we werken niet aan een uitbreiding van ons meetnet. Uh, meten is, uh, is een dure aangelegenheid. Uh, daar gaat echt heel veel geld in om. En uh, ja, een, wij moeten keuzes maken. We kunnen niet in elke sloot, want we hebben nogal wat sloten, een, een meetpunt leggen. Dus uh, daar zijn we keuzes. Maar we hebben zowel in grote watergangen als kleine watergangen... echt een repetitieve set van watergangen hebben we meetpunten liggen. En dat willen we ook zo houden. We willen ook niet, uh, natuurlijk, als, je, als je natuurlijk een, een goede trend wil bepalen, dan uh, moet je ook niet continu gaan wisselen met die meetpunten. Dus die liggen uh, redelijk vast. En we kunnen ja, tot 1980 ongeveer terug uh, om trends te bepalen. Uh, er zijn heel veel punten die dus echt maandelijks op deze manier worden bemeten. En dat is een hele waardevolle dataset waarin we dus nu ook bijvoorbeeld die effecten van die klimaatverandering uh, terugvinden. Dus... Uh, Geeft dat een antwoord op je vraag, Ed. Zeker, zeker. Ja. Ja. Oké, okay, dank voor je vraag, Ed. Ik heb nog een, uh, een vraag uh, aan Leo. Ja, ik hoor wel altijd Leo, ik wil eigenlijk ook een vraag aan jou stellen. Maar ja, ik heb hier een vraag die echt voor Leo is. Dus <laughs> misschien komt er nog eentje voor jou kopen. Um, is er ook een soort gericht beleid opgenomen in het kader van het waterbeheerprogramma... in het kader van biodiversiteit? Nou, we hebben het net al even gehad over die biodiversiteit. Maar kun je daar iets over vertellen? Nou, we zijn nog niet met een soortgericht beleid bezig. We zijn nu vooral aan het kijken van hoe kunnen we onze assets, onze dijken, onze wegen, hoe kunnen we die op een goede manier beheren. Dus dan gaat het over ecosystemen, over, over groepen van soorten. We hebben nog niet echt een soortgericht beleid. We zijn nu aan het uit, uitvogelen waar zitten nou al die bijzondere soorten. En uh, als we natuurlijk uh, bepaalde rode lijstsoorten of hele bijzondere dingen tegenkomen, ja, dan gaan we natuurlijk daar ons daar natuurlijk wel op richten. En inmiddels uh, uit de contacten die we opgedaan hebben afgelopen jaar, met name met allerlei natuurclubs, blijkt dat er uh, nou, hele bijzondere bijenpopulaties bijvoorbeeld voorkomen op dijk hier op IJsselmonde. Uh, bijzondere kevers, uh, er blijkt veel meer voor te komen uh, dan we eigenlijk gedacht hadden. En uh, samen met die club zijn we nu aan het kijken hoe we het beheer aan kunnen passen. Dus uh, er is nog niet echt een soort gericht beleid. Maar we zijn nu wel al gewoon in de praktijk maatwerk aan het leveren. om te zorgen dat die soorten natuurlijk niet uitsterven. Nee, dus uh, het is ja en nee. Ja, ja, precies. En we gaan van grof naar fijn eerst zorgen dat we het, het grote kader, het grote geheel op orde hebben. Ja, He, die ja. 60.000 bomen, dat we daar een fatsoenlijk beheerplan voor hebben. Uh, en uh, van lieverlee gaan we meer in detail en uh, komen we bij uh, het maatwerk en, ja. en die soorten. Nou ja. mooi, ja goed. Nou we gaan een beetje naar het, af, naar het einde toe, naar de afronden? maar Charlotte, ik wil je toch nog eventjes, want nu heb je een groot publiek voor je neus. Hè? Dus je, nu is het moment dat je direct contact met ze kan leggen en dat je nog iets aan ze kan vragen, dus ik ga hem toch nog eventjes aan je stellen. Is er nog iets wat je echt direct aan de mensen uh, thuis zou willen vragen? Nou, mocht uh, iemand van jullie bezig zijn met circulaire economie... en daar al een fantastisch mooie strategie op hebben... dan ben ik heel erg te, geïnteresseerd om die eens uh, uh, te lezen. Ja. En zo nodig daardoor over door te praten. En hoe kunnen mensen bij jou, uh, in contact komen met jou? Ze kunnen mij uh, mailen, maar ze kunnen misschien ook wel even naar het mailadres... van het Waterbeerprogramma. Uh, misschien is dat het meest gemakkelijk. Ja, ja, dan komt het ook. Ik heb een lange uh, ja. achternaam, dus dat gaat... Ja, dus uh... heb je hebt een hele lange achternaam, <laughs> ja, dus daar gaan we niet aan beginnen. Nee, nee. nee. nee. oké, okay, dat is goed. Ja, nou, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen nu van onze eerste ronde van deze deelsessie over toekomstbestendig waterbeheer. Nou, leuk dat u er allemaal bij was en jullie hartelijk dank voor jullie informatie en uh, het beantwoorden van de vragen. En uh, nou, goed meegeschreven of in elk geval in je hoofd. Uh, nou, uh, hoe gaat het nu verder? U kan nu een keuze gaan maken voor de tweede ronde, de andere uh, deelsessie. Dus de, dan kan u weer kiezen tussen de twee kamers die er, die er zijn. Nou, ik heb net al verteld hoe het ging. Onderaan ziet u een balkje staan met icoontjes. En dan kiest u voor de breakout rooms. En als u daarop klikt, dan komt er een pop-up. En dan ziet u precies waar u uit kan kiezen. En met join komt u vanzelf in de, in de goede kamer uh, terecht. Uh, u kan ook nog heel even pauze nemen. Om iets van tien over half drie gaan we weer verder. Dus als u er dan weer bij bent, dan, uh, nou, dan zien we u graag uh, weer daar. Dus tot zo.